Ben je al helemaal zomaar klaar, maar zijn je armen of benen of diculoteen nog net een beetje aan de witte kant, dan is Mineral Eliminating Body Tint van Youngblood echt een fijn product. Je gebruikt deze als een body lotion en hij geeft je huid een mooie glow en een kleurtje. Hij ruikt heerlijk naar kokos en ik ga je laten zien hoe je deze het mooiste en het beste kunt aanbrengen. Body tint geeft niet af, dus je kunt deze net zoals ik gewoon mooi met witte kleding dragen. Super fijn voor witte benen, aan of tekenen.